We zouden de wereld verbeteren. Ik voel me nog altijd datzelfde jonge meisje. Ik ben het nog altijd van plan. Ik herinner mij de verbondenheid die we toen hadden. Om samen iets te kunnen betekenen voor anderen. Het geeft zin aan het leven. Laat jouw ideale voortleven. Neem een goed doel op in je testament.